Sinds dinsdagavond 6 januari 2015 wordt de 38-jarige Gertjan Luimstra uit Sneek vermist. Hij verliet deze avond rond half zes zijn woning aan de Gosse Palen in Sneek. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Gertjan Luimstra heeft een normaal postuur, kort donker haar en droeg op het moment van zijn verdwijning een grijze muts, een zwarte jas, een donkere spijkerbroek en zwart-witte Adidas sportschoenen. Heeft u informatie over de vermissing van Gertjan jan Luimstra uit Sneek, neemt u contact op met de politie via het gratis telefoonnummer 0800 6070. 0800 6070 In spoedeisende gevallen kunt u ook contact opnemen via het alarmnummer 112.